Oké, okay. let's go, let's go. Open de sesam. <laughs> nou, daar komen ze hoor, ta ta. Ik zie je op, zie je. Ja, ja, ja. Hoeveel heb je erbij? Hè? Nou, een aantal. Nou, dat is leuk want dan gaan we daar. Dan, nee, je moet er twee tegelijk mee kunnen nemen, Tess. Dus op je armen, dus armspieltje nemen. Ik oh, en... oh. pak wel lekker zwart. Twee? <laughs> dan nog dit. Het is vandaag zondag en. Wat? zondag? De... Die ken ik niet. Dat ken ik jij ook die? Daar heb ik nog nooit van gehoord. <coughs> Het... Donderdag. Donderdag Tess. Het is vandaag donderdag en ik ben niet alleen, ik ben vandaag met Susanna. Daar zijn we weer. Nee, waarvan ben jij? Equilibrium Self-fitting Service. En we gaan weer een Poep. zadel aanpassen. Hey. Bella en Verona hebben al een zadel van passier of van jou. En um, nu is Blondie aan de beurt. Blondie krijgt een spring en een dressuur. Ik ga alleen nog even kijken of bruin misschien mooi bij haar staat of niet. Want ik, ik ben nog niet helemaal uit over de kleur. Ik wil in ieder geval wel roze dieren. Ja, precies. We gaan eerst voor de pasvorm. Dat is een goeie. De pasvorm. En daarna de kleur. Ja, laten we jou lekker je ding doen. <laughs> en dan zien we wel wat eruit komt. <laughs> Zo is het. Hallo, wat nieuw is bij Passier, dat je ook je eigen zadel een beetje kan oppimpen. Nou, hier hebben we wat voorbeelden van achterkantjes van zadel, hoe je allemaal iets aparts kunt laten samenstellen door Passier. Nou, er zit ongetwijfeld wel iets gaaf tussen. En ik ben erg benieuwd wat Tess straks voor gaat kiezen. Ligt het nou aan de rug of is het gewoon heel erg geit dat ze denken, wat doe je allemaal? Ja, dat is het. Wat ik aan het voelen ben, is of ik... Uh, ze, is, ze is wel strak in de rug, maar dat is ook wel inherent aan het jonge paard. Ja. En ze vindt het allemaal een beetje spannend. Dat zie je ook wel aan haar. En uh, waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk of ze heel eventjes wil ontspannen. En uh, naar afwijkingen, maar dat, dat vind ik allemaal niet. Had je wat gehad aan de foto's? Uh, nee, hoeft niet. Alleen als er een afwijking is. Ja. Zo. Nee, alleen als er een, een afwijking is in... Uh, in de bovenlijn, dan, um, dan heb ik er wat aan, want daar kan ik aanpassingen op doen. Want ik heb best wel wat paarden lopen hoor, met uh, kissingspijn of andere vergroeien. Oh meisje. En um, met samenwerking met dan de dierenartsen, passen we zadels aan, ja. in, in de, hoeverre het kan hè. Ja. Zo goed zo, nou ik heb de rug even gevoeld, ja. uh, helemaal prima. Um, normaal wil ik het ook even zien lopen, uh, zullen we dat ook even heel snel doen? Nu kijken we weer even het bewegingspatroon na. Je mag ik een klein stukje draven? Goed. Zet er aan deze kant lekker. We gaan een aantal modellen. Gaan we op blondie de ruggetje leggen en dan gaan we kijken wat het mooiste qua pasvorm is zowel spring als dressuur en dan uiteindelijk gaan we dat testen even kijken ja we beginnen met de Avior. ja ik heb wel ergens uh, uh, nou die van bel die, die hadden we dus niet op tijd uh, daar heb ik wel een goed gevoel bij die van bel en daar zat jij ook heel goed in die ken ik helemaal uit mijn hoofd. Het kan zijn als dit afwijkend is, dat het toch die van wel wordt uiteindelijk met de juiste maat. Maar dat doen we dan, uh, dat doen we dan straks bekijken. Uh, ja, hij uh, legt. het is niet de juiste maat, maar de pasvorm is wel correct. Ja, maar dat is natuurlijk altijd met. Uh, met afpassen dan moet je altijd gaan kijken van uh, ja, wat komt er dichtst in de buurt. En uiteindelijk ga je, ga je dan je maat bestellen. De maat die echt bij jullie past. Uh, Tess, wat is je gewend? Want jij hebt natuurlijk met je andere zaalje geleden. En hoe vaak heb je gereden al met haar? Uh, Oeh. Gewoon regelmatig? Uh, best heel erg, best vaak. Goed, ja oké, okay. maar dan heb ik eventjes een idee van wat ze al gewend is. Het is best wel veel gewend. Oké, okay, goed zo. Ja. Nee, ze vindt sommige dingen wel heel erg Ja dat mag hè. Maar als je het wel heel erg leuk vindt. Ja, ja, heel goed. Ja, ze is een hele eerlijke pony heb je. Maar uh, dat ze het lastig vindt is niet erg. Daar zijn wij voor hè, om onze jonge paarden te begeleiden. En um, het is eventjes goed voor mij om te weten wat ze allemaal al heeft ervaren. Uh, ik heb al een paar keer proefjes met haar gereden. Ja? En ook oh, okay. de laatste keer als ik tweede geworden. Ja? Kijk aan. Uh, dat is een... niks. We hebben buiten- en binnenproefjes gereden. Ja? Uh, ik heb met haar, denk ik, 80 centimeter gespannen. Hoeveel? 80. Ja, of picknicktafel, ik weet niet ik of dat is. Ja, zo'n picknicktafel. Ja. Dat is wel een serieus werk. Ah. Ja, dat is weer een andere koek. <laughs> wel een beetje herkenbaar weer, of niet? Ja, zo. So, ik heb weer een heel gezicht. Ja, hè? Ja. Zo. Oké. Okay. Nou, nu we wel helemaal we... hip in de dressuur. Ja. Moet ik dan niet een gaatje langer. Ga langer zetten? Hoe zit het tot nu toe? Peter. Ja. Hoeveel uh, inslichten ja, nu op? Ja, En toen, uh, toen dacht ik, yes, ik mag eigenlijk wel lekker zelf als dus Ja. Nou, het zalen van Bel was, is ook echt een topzaal. Ja. En dat is ook een heel. Het zalen van Bel is wel veel vrijer dan waar je nu in zit, hè? Kun je dat nog je herinneren? Hier wordt wel een kont vastgepakt. Ja. En hier? Ja. Deze is iets dieper. Ja. Ja. Je een stukje dragen? Ja. Uh, uiteindelijk uh, hebben we nu de dressuurzadels hebben we doorgenomen met, uh, met Blondie en met Tess. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het een jong rijder wordt van Passier. En uh, qua pasvorm en qua uh, functionaliteit voor het paard en voor Tess is dat het beste. Dus da dat gaan we worden. Deze een bouwen. Ja, dit is de Avior 17. Uh, die gaan we proberen. Vanaf het moment met uh, loszadelpassen vond ik dit al het geschikte geschikste zadel. Ik had jullie winactie beloofd, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Jullie hebben goed gekeken naar de video en jullie hebben gezien dat Tess de Jongstar en de Avioor heeft gekozen. Nou, het kleine wijziging. We hebben even overlegd met de zadelpasser. En we vinden het beter dat er een ABS wordt gekozen in plaats van Jongstar. En we zijn erg benieuwd hoe jullie straks gaan bedenken hoe Tess haar zadel gaat samenstellen. Nou, de prijzen die heb ik hier in de hand. Dat is de Spirit Blue, dat is het hoofdstel van Passier ter waarde van 169 euro, die jullie kunnen winnen. Deze heeft een anatomisch kopstuk, dus dat is mooi hier ruimte voor de oren, zacht onderlegd, een mooi bling frontriem en een gecombineerde neusriem die van breed naar smal toeloopt. Stuur je reactie in. We zijn erg benieuwd en hoe creatief er jullie zijn. Nou, je mag het opsturen naar het e-mailadres: infohardvoorpaden.nl maar je mag ook heel creatief zijn en ja, verras ons, maar je kunnen ook iets opsturen sorry naar Hart voor Paarden 100 Land 109D 2676 LT Leotinus in Maasdijk. Verras ons en win dit fantastische hoofdstel, verkrijgbaar een ponykop, vol en extra vol en vergeet ook niet je maat door te geven welk hoofdstel en welke of sorry welke maat jij graag wilt hebben. Nou, we zijn benieuwd en nu ik hem zo aangesingeld heb, uh, nog steeds. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem nu testen. Met Tess erop. Ja. En blondie eronder. Ja, ja. Oeh, ja. Ja, nee. Als je straks er klaar voor bent Tess, dan mag je voor mij een kruisje proberen. Wat moet je nu doen om in aanmerking te komen voor dit fantastische hoofdstel? Je moet naar de website gaan, www.passier.com en stel het zadel samen zoals Tess hem gaat kiezen en gaat krijgen. Dus ga naar de site www.passier.com en kijk wat de opties zijn en geef ons door welk zadel en hoe het zadel gaat worden van Tess. Ja. Misschien nog eens galopperen? Ja, dat ja, is prima. Als je, je eerst een gelopje nog even fijn vindt, dan uh, ja. vind ik ook goed hoor. Deze video, doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En waar kunnen we jou vinden? Op de website of... Uh, ik heb geen YouTube kanaal toch? We gaan je op de website van ja. Sabine bekijken. Sabine? Nee, ze weet het. Ik heet nog steeds Suzanne, maar het maakt niet uit. Ja. Nog een keertje. Er zijn zoveel namen door elkaar. Oké, okay, nog een keer. Op zal de website heb, van... Zal ik dat voor mij noemen? Ja. Dat jij doe het ja. Ja. nog goed. maar een keertje, even ja. de afsluiting. Ja naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En waar kunnen we jou vinden? Op de website Equilibrium Settle fitting Service. Of op Facebook uiteraard. Instagram ook? Instagram, nee. Oh. Nou, dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ja. Nou, uh... Tot de volgende keer. Joehoe.